Voor DVS TV. Nou, dat is geen kennismaking natuurlijk, want uh, je bent hier eerder geweest. Heiri uh, Pinati. Heiri, uh, vertel eens even wat meer over jezelf. Uh, ja, ik ben Heiri Pinarsi, woonachtig in Nijkerk. Ik ben nu 2,5 jaar getrouwd. Uh, ja, ik werk vijf dagen in de week en uh, daarnaast voetbal ik. Dus ja, dat is het eigenlijk. Ja, en je hebt een behoorlijke carrière erop zitten. Je hebt diverse clubs gehad, te beginnen Klopt. met uh, AGOV. Of ja. had je daarvoor ook nog een club? Ja, ik, heb, uh, ik begon in de jeugd bij Sparta Nijkerk, tot mijn 16e. En vervolgens uh, ben, heb ik een stap gemaakt naar Vitesse. Heb ik daar vijf jaar gezeten uit mijn hoofd. Uh, vervolgens twee wedstrijdjes ingevallen bij het eerste. En uh, ben ik verhuurd naar AGOV, Daar had uh, Vitesse een uh, samenwerking mee. Uh, daar een half van de seizoen gespeeld. Vervolgens uh, dag teken, twee jaar seizoen gespeeld en uh, volgens mij voor net eind voor het seizoen uh, zijn ze veet Ja ja. En uh, toen uh, Spakenburg. Ja. Over? Toen drie jaar uh, Spakenburg. Ja. En toen twee jaar hier. Ja. Ik, uh, dat ja. weet ik nog heel goed. Daar ja. was ik echt uh, heel erg uh, blij om. En ja. ook dat je toen uh, bijtekende. Dat ja. hoorde ik toen bij Rijnsburgse Boys. Kun je ik dat kan... nog herinneren? Nee, kan ik kan wel een was... thuiswedstrijd van Rijnsburgse Boys van ons herinneren. Ja. Dat speelden ze helemaal van de mat. Maar uit, de kan, ik, uit de kan ik me niet echt herinneren. Ja, klopt. Uh, maar des te teleurgestelder was ik uh, dat je ook weer uh, wegging uh, ja, naar uh, Stedoco. Ja. Uh, vier goede jaren gehad. Ja. ja, ik heb het daar echt leuk gehad. Uh, leuke groep. Uh, leuke mensen. Wel een... Uh, Vergeleken met DVS, een kleine club. Qua elftallen, et cetera. Maar ja, ik heb het echt naar mijn zin gehad, anders houd ik het ook niet via vol. En uh, ik kon bijtekenen. Maar uh, op een gegeven moment vond ik het wel leuk geweest. En uh, waar ik ook wat dichter bij huis. Ja, toen kwam moet aankloppen. En uh, vervolgens, ja. Ben ik hier weer. En dat vond jij natuurlijk wel een eer dat het ja, zeker. moet zeker, uh, zeker. toch weer even bij jou uh, terechtkwam. Ja. Hey en, uh, de, en, en dat, dat uh, doe je met veel plezier tot nog toe. Ja zeker. Ik uh, als mijn lichaam trekt zou ik elke dag kunnen voetballen, maar uh, ik uh, hou nog steeds heel erg van het spelletje. Merk je dat je ook een jaartje ouder wordt of niet? Uh, ja, je merkt het wel natuurlijk. Je merkt het wel. Eerder kon ik echt elke dag uh, voetballen, zaalvoetballen, voetballen maakt allemaal niet uit. Ik kon uh, dag en dag voetballen, ja. maar nu. Uh, ja, na een zaterdag sta je zondags wel, als je hier gespeeld hebt, een heel wedstrijd bijvoorbeeld, sta je zondags wel wat, wat kreuken erop. Maar um, nou, je zondag doe je dan even niks en uh, maandag kript het alweer. Als je vroeger een bal tegen je hoofd aan uh, kreeg, dan, uh, dan hem speelde hem je gewoon, uh, of de kopte ik hem kopte gelijk hem terug. Hem terug ja. En nu val je gewoon gelijk uh, ja, neer. Daan heeft het een beetje op mij gemunt, uh, al sinds de hele voorbereiding, <laughs> dus nee. Nee, ja, helaas, zaterdag ging het mis en uh, ik zag de bal ook helemaal niet aankomen, want ik was met de tegenstander in gesprek of een discussie of het wel of geen vrijbal was. En dus ik loop weg en uh, ja, heb ik op de samenvatting teruggezien dat ik die bal keihard op mijn zij of op mijn achterhoofd krijg of zo. Vervolgens uh, nou, geen hoofdpijn, niks gehad eigenlijk. Alleen gisteren was ik wel heel erg vermoeid. En vandaag gaan we weer. En gelijk ook een hele goede actie van uh, schijsrechter uh, Keil. Hè? Ja, een bekende van mij. Uh, ja. Ja, ja, ja, ik ken hem al jaren. Ik speel ja, ik denk nu 10 of 11 jaar op dit niveau. Dus uh, ja, ik vond het wel tof dat hij gelijk wat. Ook niet speciaal met mij te maken hoor, maar dat zou hij voor iedereen doen, denk ik. Dus uh, ja, was prima. Ik was ook gelijk weer bij bewustzijn. En uh, Edwin, onze hele goede visio, die uh, kwam gelijk bij me. En uh, ja, prima gesprek gehad. En volgens uh, kwam ik er weer in eigenlijk. Was ik er weer in. Ja, eh, inderdaad, was je, was je er weer in. Ja. Wat, uh, wat vond je van de, van de afgelopen zaterdag, van de pot? Uh, ik denk dat we eerst de helft echt uh, domineerden. Heel erg domineerden zelfs. Alleen we beloonden onszelf niet. Uh, voor de rest vond ik het ja, voetbal echt rustig en we kwamen er makkelijk doorheen. Uh, uh, Stef uh, aan de linkerkant heel gevaarlijk. Uh, Benna die af en toe naar de zijkant ging ook heel gevaarlijk. Uh, ja ik vond ons echt heel goed eigenlijk. Was het ook een bewuste dat uh, uh, Benjamin Romyon op een gegeven moment op links uh, ging spelen omdat die, die, ja. hij, hij waarschijnlijk toch Dankerlui, echt de baas zou kunnen zijn. <laughs> ja, normaal speelt Stef gewoon op links en uh, die strooit dan met de paasjes, maar uh, af en toe komen ze zo uit en dan blijven ze even staan en uh, ze kunnen allebei op elke positie. Dus uh, ja, in de wedstrijd gaat het vanzelf eigenlijk en dan hebben ze kort misschien met elkaar over, van uh, ik blijf wel even staan of niet. Of, uh, dus ja. hey, het, het trainen en het spelconcept, uh, past dat een beetje bij je? Geniet je daarvan, uh, ook, ook die begeleiding naar eren toe? Mm -hmm. Soms denk ik wel eens van, hey er zit iets van een coach uh, in uh, Heidi Pinazzi, <laughs> of niet? Ja, ik, uh, ik hou er echt van om met jonge jongens uh, om te gaan en uh, om hun bepaalde dingen te leren die ik op een heel harde wijze heb moeten leren. Toen ik jong was en uh, toen ik bij Sparta 1 zat had ik Bas mooi als centraal verdediger en Dick Kooiman speelde op mijn positie en die gaf het meestal niet zo op zo'n chique manier aan als dat ik het probeer bij die jonge jongens, maar het heeft me wel gevormd als voetballer, dus ik ben ze echt heel erg dankbaar daarvoor en uh, nu probeer ik het op een andere manier naar Maarten, R.N. of wie dan ook weet je, voor mij maakt het niet uit en uh, ja misschien ooit een keer als trainer, het zou wel kunnen ja. Heb jij zelf nog een, een individueel doel voor dit seizoen? Doel? Uh, individueel? Uh, ja, gewoon spelen. Ja, dat gewoon is, uh, lekker. elke doel voor elke speler. Ja. En uh, belangrijk zijn voor het uh, team. En uh, aan de hand van dat kijken waar we als uh, team en club kunnen komen, denk ik. Ik bedoel, uh, als we een goede reeks pakken, dan weet je het nooit. Genieten van het voetballen en dan uh, komt de, de ja, rest uh, vanzelf, hè? Ja, ik, uh, ik hou heel erg van het spelletje en dat spelletje spelen wij eigenlijk. Dus uh, daarvoor zit ik wel goed hier, ja. Hou zo Pinatje. Heel veel succes dit seizoen. Dank je wel, heren.